vandaag hebben we weer eens een shoplog voor jullie. Volgens mij is dat alweer eventjes geleden. En we hebben gewoon de laatste tijd wat leuke dingetjes weer geshopt en binnengekregen. Dus die hebben we allemaal voor jullie verzameld. Leggen hier bij ons op de grond en die gaan we jullie laten zien. Ik begin met de webshop Lofies en ik heb hier deze top besteld. Ik vind hem heel erg leuk omdat hij gewoon super simpel is. En dan zei ik altijd van die roesjes waardoor hij toch weer wat specialer. vrolijker, speelser, specialer ja. wordt. En uh, ja, hij is eigenlijk voor de rest heel erg basic. Maar ik vind hem heel erg chill. En ik heb gekozen voor een superleuk wit jurkje. En hij heeft een soort van, ja, crochet... Print, hoe, heet je hoe noem je dat? Mm. Een crochet jurkje is het ja. eigenlijk. Met daaronder zit dan nog een gewoon stofje, zodat hij niet helemaal doorschijnt. En de bandjes zijn heel erg schattig, die kan je echt zo knopen. Die zijn een beetje elastiekig, dus dat zit wel heel erg lekker. En aan de onderkant loopt hij ietsje uit. Dus het is wel een heel leuk, perfect zomerjurkje. En uh, deze vind ik wel heel erg leuk. Echt iets wat ik nog niet had liggen in de kast. Dan heb ik hier nog een klein rugzakje. Deze heeft een hele leuke geweven bovenkant. Ik vind het wel heel erg tof. En gewoon verder van zwart nepleer. En er zitten allemaal vakjes in. Die zijn heel erg handig. Dus hiervoor heb je een klein vakje. bovendien heb je nog een vakje met middenin nog een vakje. Oh, aan de ja, zijkant ook. zit hier ook nog iets. Ik zou niet weten wat je daar... Het is perfect daar... voor kaalgom en bonnetjes. Pas niet helemaal hoor, op zich. Ik zat eigenlijk te denken van misschien is deze leuk voor uitgaan. Dat ik rugzakjes altijd heel erg makkelijk vind. Hij is op zich een klein beetje bulky, maar... Ja, ik vind dat wel altijd heel erg handig. Ja, voor citytripjes is die ook wel Ja, het is ook wel ideaal. Dan hoef je niet met zo'n hele grote rugzak rond te lopen. En er past een camera in, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, inderdaad. En ik heb nog een jurkje. Deze heb je misschien al een keer gezien. Eerder bij Tara. Want Tara heeft deze ook. ook. En ik vond hem haar zo leuk staan. Dat ik iets had van, oh ik wil hem eigenlijk ook. En het is dus echt een soort van A-lijn jurkje in een soort van denimachtige stof met open schoudertjes en van die bloemetjes die erop zitten. En uh, zij combineerde hem heel leuk met witte alsters, zeg maar. Ja, wel. En dat vond ik gewoon heel erg tof staan. Dus ik had iets van... Uh, Hij is echt super ja. chill. Ja, mijn vriend vindt eigenlijk een beetje een oma-jurk. Echt? Hoe Waar zijn moeder of zo in zou gaan lopen nou. met van die slippers. Maar ik zei nee, het is wel echt nee. heel erg leuk met grimpies eronder. En dan is het echt zo'n aangooi Het is juist ding. lekker casual. Ja, precies. Dus ik dacht dat is wel echt super lekker tijdens die warme dagen. Dus dat is deze. Het lijkt op een oog. Ja, okay, ik had hem wel aan met de knot in en dan van die slides. En toen dacht ja, ik en toen wachtte ik zo'n beetje rond. Het is wel al, als kan ik een beetje van, aankijken. ik snap echt wat je bedoelt. Ja. Heb ik hier nog een wit topje. Het is een beetje een gladde, satijnachtige stof. Oh ja. Heel, uh, of ga ik nu weer de fouten? Is het eigenlijk zijde? Vorige keer zei ik het verkeerd, ik weet niet ja, meer wat het nou is. Het satijn is, stofje. Oké, okay, in ieder geval hij is glad en ik vond hem wel heel erg chill, want dit is zo'n perfect topje die je kan aandoen op een shortje, maar ook op een flared pants en dan vloot dan hij gewoon lekker mee in de flowiness van de rest van je outfit. Mm -hmm. En dan, ja, ik weet niet. Het past er gewoon heel goed bij, dit soort tops, en dan hoef je ook niet, het zit niet heel strak. Dus je kan gewoon lekker eten, zitten hoe je wil. Het zit er toch al overheen, dus je hebt geen foodbaby die je hoeft te verbergen. Je nee, kan hem inderdaad gewoon updressen en downdressen. En bij Loves heb ik ook nog deze sandalen besteld. Ze hebben een, een platform of een flatform. Hoe noemen we dat Ja, dan? volgens platform? mij zijn het platforms. omdat ze geen flatform hak hebben. omdat hij inderdaad gewoon recht loopt. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, want het geeft je wel echt veel meer hoogte. Ik ben meteen een stuk langer. Hij is, ze lopen gewoon super comfortabel, want er zit een soort van van een opstaand randje, ja. Ja. op goed vet. vuur. <lacht> ze lopen gewoon heel erg lekker. En dit, uh, dit nepleer is ook best wel bouncy ofzo, dus het is best wel comfortabel om in ja. te lopen. Uh, het enige is dat er een klein stukje van het riet of hoe moet ik het noemen? Het touw is een klein yeah. beetje losgelaten tijdens de warme dagen. Misschien dat het vanwege de warmte dat die lijm een beetje is gaan smelten. Maar het was ook weer zo gefixt, dus ze zijn nu weer gewoon goed. Ik heb hier trouwens nog een Outdoor of the Depot van online gezet op endlessweekend.nl. Die vind je in de beschrijving. De afgelopen tijd ben ik ook nog op zoek geweest... Waarom heb ik dit al in mijn hand? De afgelopen tijd ben ik ook nog op zoek geweest naar een nieuwe bikini. En ik heb echt natuurlijk bij H&M gekeken. Want volgens mij shopt iedereen daar voor zijn bikini's. Op ASOS heb ik gekeken. Maar ik ben uiteindelijk geslaagd bij Hollister. En daar heb ik namelijk een high-waisted bikini gevonden. Die ik heel erg mooi en ook goed vond aanvoelen. Dus dit is het broekje. Nou ja, is Zoals je kan zien, hij is aardig. Hij is huge! Huge, inderdaad. En wat ik wel heel erg leuk vind, wat ik heel belangrijk vond bij een high waist broekje... ...is dat hij nog wel iets van huis laat een zien. Een beetje sexiness. Oh, ja, sexiness. Dus dat vond ik wel heel erg leuk met deze um, ja, zigzag open stukjes aan de zijkant. Dus dit is het broekje. En ik heb ook het topje erbij. Je had verschillende soorten topjes, maar ik heb gekozen voor deze. Omdat ik dit model heel erg leuk vind. Ja, laat het ook, laat haar even mm -hmm. zien. Uh, het is een soort van triangle modelletje. En uh, hier heeft hij dan diezelfde cut-outs dat hij weer bij het broekje past. Dus uh, ik vond dit wel heel erg leuk. Hij ja, is heel erg leuk. Ik vind, sowieso vind ik high waisted bikinis wel altijd heel erg tof staan. Maar je moet wel ja. gewoon de juiste vinden. Ja, en ik dacht gewoon van dit jaar, goh, ik wilde toch wel even een keertje kijken of dat wat voor me is. Want het bedekt toch allemaal wat meer. En uh, daar, daar had ik gewoon eventjes um, behoefte. behoefte aan dit jaar, zeg maar. <laughs> dus, uh, maar het is dus wel lastig om een goede high te vinden. Want ik had ook bij andere winkels gekeken. En dit was de enige die ook echt alles gewoon lekker strak hield. <laughs> de instopt, ja, ja. Dus dat het nog wel een beetje glad en zo werd. Dus ik vind dat een aanrader. Hij was niet heel goedkoop. Nou ja, ja op zich ja. 25 voor die en 25 voor deze. Ja, het is wel prijzig of zo. Dus ja, je bent wel voor 50 ben je wel klaar. Dus het is wel... Ja, het is wel richting prijzig, ja. maar ik denk wel dat je er dan langer mee gaat doen. Ja, en het is gewoon een zwarte kleur, dus ik hoop dat dit gewoon even een goede is die ik gewoon volgend jaar ook nog kan aandoen. Ik mag ze hopen voor de 50 euro. <laughs> dus, en ik had echt even iets nieuws nodig, dus ik ben wel heel erg blij hiermee. Ik heb alleen nog niet gedragen, dus uh, laat ja, de zonvakantie maar komen, dan kan ik hem aandoen. Nou, ik heb hier een setje met kleding die je misschien al hebt gezien op Instagram. Maar misschien heb je hem ook al gemist, want ik denk dat heel veel mensen de foto's ook al missen. Dus volg eventjes ettavenbon, laat ik een paar van mijn posten en dan kom ik weer in je fiets terecht. <laughs> ja. In ieder geval, ik had daar een, een outfitje aan. En dat bestond uit twee delen en uh, ik wil hem gewoon nog heel graag even laten zien omdat ik hem wel echt heel erg tof vind. Dit is het broekje en dit is het topje en samen bij elkaar lijkt het net een playsuitje. En de top heeft uh, sleeves of die uitlopende mouwen. Daar ben ik laatst tijd wel steeds meer van. Ik draag, ik draag het echt al bijna van mm -hmm. stop. Yep. En dan ook um, de voorkant heeft de veters. Heeft een leuk printje en hij is knalrood. Dus er zijn echt alle trends in één. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan kan je deze gewoon losdragen op iets. Deze kan je losdragen op iets. En deze kan je zelf dragen. Dus ja. het klinkt wel echt leuk. En het erg lijkt leuk. ook eigenlijk, het is zeg maar een broekje, maar het lijkt ook wel weer een rokje. Ja. Dus oh my god, het is gewoon meerdere, echt kledingstukken in twee stukken. Super super handig. Ja. ja. Eigenlijk wil ik wel meer setjes scoren. Dus als jij weet waar ik moet zijn voor goede setjes. Zeg maar echt hippe setjes. Ik heb wel vaker bij de winkels gekeken voor setjes kleding. Dat is nu altijd een succes. Maar als je weet waar ik moet zijn. Let me know. Ook van Ivy Revel uh, is dit jurkje. Het is een off-shoulder jurkje. Ik zal hem eventjes van de hanger afhalen. En deze heb ik ook op mijn Instagram account laten zien. Dus als je mij volgt, dan heb je deze ook gezien. En anders like inderdaad ook even zoals foto's uh, op mijn account. Edler is verwonnen. zelf zelfs volgens mij. Het zie. En uh, nou, in ieder geval, dat is dus dit jurkje. Hij is off-shoulder. En um, wat ik heel erg fijn vind, is dat elastiek heel erg lekker en comfortabel is. Soms snijdt het wel eens zeg maar je arm af. Dus uh, dat heb je helemaal niet bij deze. En hij is zeg maar semi-doorzichtig, ik weet niet of ja. hij een klein beetje, nee, je kan het op camera volgens mij niet zien. Maar hij is semi-doorzichtig met een soort van grappig, reliefprintje printje erop, Aztec-achtig printje. Hij is vooral heel zacht. Ja, en dan heeft hij zo'n um, elastiek in het middel, zodat je nog wel een beetje vorm heeft en dan loopt hij gewoon verder uit. Oh ja, en deze heeft trouwens ook van die bell sleeves, dus waar je daar ja. net al over had, dat is wel echt uh, helemaal ons ding nu. En deze is echt gewoon super chill, echt zo'n hele makkelijke little black dress. Een little white dress. Ik ben echt een beetje in de witte uh, dress toestand. Want ik had dus net ook al eentje van Lovis laten zien. En toen ik deze variant zag van Ivy Raffel. Toen dacht ik, deze vind ik ook echt super mooi. Hij komt ook gewoon een beetje op dezelfde hoogte net boven de knie. Zeker niet te kort. En hij heeft ook weer die bell sleeves. Het is gewoon ook leuk om zo'n lekker los jurkje te hebben. die dan even combinatie met wat stoerdere boots. Ja. Weet je waar ik me echt aan dit denken? Aan Luxoflex. Luxoflex? Ja, aan vitrage. vitrage. Oh. Een beetje, maar het is, het is niet een negatief ding. Het maar is een zeg maar... lopende vitrage, denk ik. Nee, want hij is echt heel erg leuk. Okay. Maar het moet me er gewoon een klein beetje aan denken. Hij en hij voelt goed... lekker stevig aan. Ja, ook. hij heeft ook heel goed onderjurkjes, zodat hij dus gewoon echt niet doorschijnt. Dat is echt de eerste dus... keer dat we bij Ivy Rebel hebben besteld, trouwens. Mocht je je afvragen waarom het, het helemaal aan het examineren zijn. Ja, maar we zijn heel erg tevreden heel erg over. Ja. En het is namelijk de webshop opgericht door Kenza. En uh, ja, ja, het is gewoon echt een prachtmeid. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat we wat van haar webshop hebben. Maar de kwaliteit is ook wel echt heel erg fijn en uh, vinden we zeker aan te raden. Dus hier willen we echt zeker nog wat uh, andere items ook gaan uh, bestellen. Dan heb ik nog een paar zwarte booties. En ik was al heel lang op zoek eigenlijk weer naar mooie zwarte laars. Want ik heb er wel heel veel in mijn kast zitten. Maar dat zijn echt van die winterse boots die ik al heel erg heb gedragen. En die hebben vaak al wel een hak. Nou, deze heeft ook een klein beetje een hak, maar hij is klein. En het leek mij heel erg leuk om deze ook in, juist in het voorjaar te dragen. Onder van die jurkjes die er is liet zien. Mm -hmm. Die heb ik ook allemaal in de kast liggen. dat is gewoon, gewoon leuk om daarmee te combineren. Of onder shortjes of gewoon onder een lange broek. Ik kan ook gewoon... In ieder geval, deze zijn van het merk Toral en dat zijn echt een beetje van die western boots. Ik, ik, ja, ik, ik denk dat ik ze een beetje heb gekozen omdat jij ze ook heel erg leuk vond. Ja, ik vind ze echt leuk. Zeg maar, gek. als er is iets vet vindt, dan moet ik er eerst even nadenken en dan denk ik ineens, oké, okay. dat is wel echt heel cool. En ik vond ze heel vet, want ze hebben een heel mooi detail op de neus en dan hebben ze hier wat van die stuts. En voor de rest is die gewoon heel simpel en hij loopt ook vrij snel uit, waardoor die gewoon comfortabel is voor mij. Ja, ik vind ze echt heel tof. Top. Deze schoenen heb ik besteld in de webshop van Assum. Awesome. En daar vind je ook allemaal andere soorten merken. Schoenen en soorten schoenen. Echt van alles en nog wat. En dan is ook het merk Toral En ze hebben echt hele mooie laarsjes. Want dan kom ik aan bij mijn paar. Dit is ook een uh, paar van Toral En ik vind ze echt super te gek. Ze zijn dus ook van die uh, zwarte enkellaarsjes. En dan hebben ze van die bukkels aan de voorkant. Ook van die stuts. En deze zijn dan zilverkleurig. En ze ja, dus hebben ze... Schat. En ook zo'n klein hakje. Dus wel een knock-off van de Chloe Boots. Maar ja, dat geld heb ik gewoon totaal niet liggen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor deze. En ik vind deze ook echt wel te gek. Ik heb ze al gedragen met de Ripped Jeans. En ik ben ze ook in naast van plan om ook onder shortjes en jurkjes te dragen. En uh, ja, deze vind ik ook echt heel erg tof. Je ziet al wel dat ze echt gedragen worden. En zo. Ja, je ook een beetje. En uh, vind ik wel niet erg. Want hoe meer afgedragen ze worden, hoe beter. Hoe beter. vind ik bij dit soort schoenen. Dus. Uh, ja, dit merk vind ik wel echt heel erg tof nu gewoon. Dat is wel echt onze stijl. Lekker uh, lekker, ja, lekker stoer. Een beetje stoer. Nou, dat was hem weer. <laughs> onze spulletjes die we van de afgelopen tijd... Uh, dat was geen Nederlandse zin. Maar onze spulletjes van de afgelopen tijd. Uh, die we hebben geshopt binnen hebben gekregen. Dus... Super leuk weer en uh, we zijn helemaal klaar voor de zomer. Gelukkig nou ja, zijn die warme dagen er weer een beetje. In ieder geval wij lopen hier nu te zweten, <laughs> ja. maar het kan allemaal weer heel snel voorbij gaan. Ja, klaar voor de zomer wil ik nog niet zeggen. Ik denk dat ik nog niet uitgeshopt ben. Oh ja, dus misschien komen er we nog wel meer shoplogs. Ik ben zeg maar nog wat toe aan nog wat, nog wat meer. Ja, Deel eventjes in de comments of je nog meer zomershoplogs wilt uh, zien. Dan gaan we want die gaan er komen. waarschijnlijk wel ja. van komen. Ja, je hebt gelijk. Ik mis nog wel wat meer jurkjes en wat meer kleur. want. Ik heb toch niet heel erg meer aan mijn kleurafspraak gehouden. Wat ik trouwens ook nog eventjes wil zeggen is dat wij eh, normaal in deze tijd altijd een budget toppers video oh ja. voor jullie opnemen. Maar helaas hebben we toch in deze periode gezien dat er niet heel veel toppers waren die we echt het ja. moeite waard vonden om met jullie te delen. We hebben zeg maar wel echt gekeken, maar het waren dingen die we al hadden gedeeld. Zoals van die opblaaspizzas en donuts en zo, Of het sprak ons gewoon niet heel erg aan. Dus ja. vandaar dat hij deze maand dan eventjes mist. Wellicht hebben we volgende maand... Meer uh, geluk. Ja, precies. Want we willen gewoon echt alleen de toppers met jullie delen. En niet gewoon... En niet gewoon... floppers. Ja, floppers en crap om een video te vullen. Dat is gewoon niet ons ding. We willen jullie als alleen maar gaan voorschozelen met gewoon goeie shit. Goeie shit. Dus ja, dat was hem weer. Uh, vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen... En druk op die abonneerknop. Heb je nog niet een YouTube kanaal, maak er gewoon eentje aan. Dan zorg ervoor dat je gewoon lekker abonneert op ons kanaal. Knop. We, echt, we moeten die 100k gewoon echt bereiken jongens. Druk op die kunnen knop. We, ja, we kunnen het echt niet zonder jullie hulp. Dus alsjeblieft, help ons naar die 100k. En uh, dan gaan we gewoon iets supervets doen. Ik weet nog niet wat, maar we gaan sowieso iets tofs doen om natuurlijk te vieren tegen die tijd. En dat hebben we natuurlijk alleen maar aan jullie te danken. Dus, klik, klik, klik, klik. En vergeet uh, zeker niet een uh, comment achter het laten. Ik het altijd heel erg gezellig om uh, te lezen. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Bye.